Ik dat jullie kijken naar deze video, vandaag gaan we wat spullen halen voor de e race, want we kennen een paar mensen. Dus ja, abonneer en like naar deze video. Doei! Of doei, wat? Oh, ja. Kom nou, blijf je! Zo heel on. grappig, er is een filmpje op YouTube en uh, dat gaat over mensen in New York. Ja. Weet je waar het ligt? Ja? ja? Die, hebben, die verzamelen al die spullen net zoals jullie doen. Maar die hebben een fabriek, die halen het uit elkaar. Ja. En die halen uh, nou alle. Er zit een beetje goud in, wist je dat? Ja. En nog andere dingen. En die verzamelen ze dan. En dat verkopen ze weer. En dan kunnen ze een heel bedrijfje van draaien. Ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wonen. Ja, en er komen heel veel telefoons, en apparaten enzovoort. En uh, daar moest ik aan denken toen jullie met die actie begonnen. Ja. Nou, gaat zeker goed. Ja. Succes. Bedankt. Um, we hebben hier dus nu een radio, um, twee zelfs, een oude camera, stopcontacten, een kapotte stekker, kapotte stekker en een telefoon ook nog. Dus dat is ook helemaal top. En we hebben ook nog dit. En daar zitten, is een grasmaaier overheen gereden. Dus die geeft ook weer extra punten. Dus dat is ook helemaal top. Oké, okay, dat was het voor deze video. Ik uh, laat de volgende video laat ik een beetje zien van wat, er nu, wat we nu allemaal hebben. Hoeveel er in de container zit. En ja. Dus ciao!